Tijdens de warmste week van Studio Brussel snoept de voor live. Hiermee zamelden ze geld in voor een wel heel vogelvriendelijk goed doel. We hebben ervoor gekozen om de centjes aan het vogelopvangcentrum in Merelbeke te doneren. Om zo de minder digitale vogels ook te sponsoren eigenlijk. En niet alleen de vogels, maar ook de vrijwilligers die ze dag dagelijks gaan helpen. De snoepjes zijn op en het geld is ingezameld. Maar wat is het vogelcentrum van plan om te doen met het geld? We hebben uh, natuurlijk heel grote kosten op een jaar en wij proberen eigenlijk al die uh, uh, middelen aan te wennen om de dieren te redden en uh, om de accommodatie in orde te houden. Er komen 5000 dieren bijna per jaar binnen en uh, elk dier proberen we weer opnieuw in de natuur te krijgen. Het is niet alleen een katten- en onderasiel dat je niet maar kat en hond ziet, hier krijg je elke dag weer een verrassing. bij.